Ik ben Juliette Genders, ik ben geboren en getogen in Nijmegen. Ik werk als case manager bij de medische oncologie, dus zeg maar een gespecialiseerd verpleegkundige. Momenteel woon ik in Brakkestein en dat vind ik een, op zich een hele prettige wijk. Het enige wat ik mis is zeg maar een beetje sociaal gebeuren, zoals bijvoorbeeld in Bottendaal of Nijmegen, oh, dus dingetjes als wat cafeetjes en wat winkeltjes, maar voor de rest perfect. Ja, weet je, ik ben er geboren en um, eigenlijk ook nooit weg geweest. Um, ik vind het een hele prettige stad, het is een, uh, moet ik dat zeggen, um, je voelt je er heel, heel, uh, heel vrij en, en uh, amicaal is het ook en um, er is een hoop te doen. Hele open, vriendelijke uh, stad. Wat ik goed vind is dat het een studentenstad is en dat je ook echt zeg maar de mix hebt met jonge mensen, oudere mensen. Er is een hoop cultuur, heel veel natuur rondom Nijmegen. Eigenlijk heeft Nijmegen voor mijn gevoel alles. Dat er ontzettend veel gebouwd wordt. Nijmegen wordt dus op deze manier wel heel erg groot. En ik vind het dus zelf heel fijn zeg maar, dat ik gewoon de kern van Nijmegen nog steeds wel herken. Um, um, maar je ziet wel dat de stad enorm aan het uitbreiden is. Ja, dat het weer een geheel wordt. Hè? Dus dat alle bouwputten op een gegeven moment gaan verdwijnen. Um, dat het nog groener wordt. Want dat mis ik soms wel. Uh, zeker ook in de stad zeg maar. Ik mis echt wel groene gedeeltes. Rondom Nijmegen is er natuurlijk heel veel. Maar ik denk dat de mensen in Nijmegen ook gewoon heel veel groen willen hebben dat Nijmegen gewoon goed op de kaart wordt gezet, um, ook toeristisch, maar ook zeg maar, als stad om in te wonen en dat mensen hier ook gewoon geld kunnen verdienen. Nijmegen is van oudsher een stad met heel veel industrie. Nou wil ik natuurlijk niet enorme grote fabrieken, dat bedoel ik daar niet mee, maar in ieder geval dat er uh, ja, een soort reuring is en dat mensen uh, hier kunnen uh, uh, wonen, maar ook werken. Ik zou zeggen, voor degenen die er nog niet geweest zijn, die moeten zeker komen. Ik zou ze zelfs persoonlijk willen rondleiden. Uh, ja, voor de rest is het gewoon, uh, ik denk dat je Nijmegen moet je beleven. Ik wil met jou in Nijmegen zijn. Samen met jou in deze stad. Samen.